Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een deel van een patroon van een jasje maken. En dit deel heet patroon A. Een abonnee heeft mij gevraagd om dit jasje mee te kijken of het, of de onderkant te haken, of ze de onderkant kon haken. En dat gaan we vandaag doen. De onderkant van dit jasje en dat is patroon A. Patroon C, dat is hier deze middenrand, die hebben we al uitgelegd. Maar nu beginnen we met de onderrand van patroon A. En om het te oefenen uh, kan je uh, 48 plus 3 opzetsteken, 51 steken op gaan zetten. En we beginnen met een los lossen. Of met een lus bedoel ik. Dus we beginnen met een opzetlus. En 48 plus 3 is 51. En dan beginnen we met 51 steken: 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik zie je terug als je 51 steken hebt en ik heb nu 51 lossen en dit is echt om, te, om het patroon te oefenen hoor. Um, je zit in bij de eerste met een vaste en we gaan de hele toer eerste toer is met alleen maar vaste dus je maakt een hele rij vaste en als je klaar bent hiermee het einde van de toer dan zie ik je weer terug en we zijn nu geëindigd op het uh, einde van de eerste toer met alle alleen maar vaste en dan gaan we nu met drie losse omhoog en dan gaan we het werk weer keren en dan gaan we acht stokjes maken 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 en dan gaan we in de volgende een stokje drie lossen en weer een stokje in diezelfde steek en dan gaan we weer acht stokjes maken 1 2 3 4 7, 8 en dan sla je 3 steken over 1, 2, 3 en dan pak je die vierde, daar steek je in en dan gaan we hier de weer 8 maken 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 dan ga je nog een stokje in de volgende steek, dan drie lossen en dan weer een stokje in die opening dus het komt neer op dat je eerst met een soort chevron gaat werken dus je gaat eerst de eerste toer is de vaste en de tweede toer is 8 stokjes 3 lossen en een stokje in dezelfde stokje dan weer 8 stokjes en dan sla je de 3 over dan weer 8 stokjes en uh, dan weer 3 lossen en een stokje in hetzelfde en zo herhaal je toer 2 Dus ik zie je bij het einde weer terug. Ja. Ik zie je bij het einde van toer 2 weer terug. En we zijn geëindigd bij toer 2. Dus we doen nog even de laatste steek. En dan moet je zorgen dat je overal eigenlijk 9 stokjes hier hebt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moet er nog een? En die moeten we hierop zetten. 9, dan drie stokjes of drie losse omhoog, dan keren we het werk en dan gaan we nu weer in elke steek een stokje zetten 1 2, 3, 4, 5, 6, ja, nu komen we op zeven, en dan gaan we weer drie eh, steken overslaan: 1 twee, drie, en in die vierde zetten we een stokje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en nu komen we uit op uh, weer die v-stitch zeg maar, dit, dit noem ik altijd de v-steek en hier die 3 lossen dus we doen nog een stokje in die grote opening dan 3 lossen en weer een stokje in de opening en dan gaan we weer zeven stokjes maken 1 2, 3, oh, 4, 5, 6, 7 kijk hoeveel dan we er nu hebben, plus deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan kunnen we weer 3 overslaan, 1, 2, 3 en we zetten hem in de vierde steek en zo maak je de hele toer weer af dus dit was toer 3 en we krijgen al echt, kijk als je hier nou kijkt ik zal even de foto erbij zoeken kan, ik, kan je het wel zien, ja zo kan je het zien um, dat je echt hier die chevron hebt en zo ga je weer verder gewoon je telt gewoon door en zo maak je de hele toer af met zeven stokjes en de ene chaffron als je uh, gaat minderen zeg maar hier sla je de drie steken over dan zet je hem in de vierde en in die andere hier zet je in die v-steek nog een stokje drie lossen en een stokje en dan zie ik weer op het einde van de toer en we zijn weer bij het einde van toer 3 en nu gaan we weer naar met drie lossen naar boven de draad zit een beetje lastig drie lossen naar boven en dan draai je werk om en dan gaan we nu aan toer 4 beginnen dan slaan we er twee over en dan gaan we weer stokjes maken tot we bij de chaffron zijn in elk stokje een stokje, en dan gaan we hierboven weer een stokje, drie losse, en een stokje weer, oh sorry ik moet een stokje erin doen, stokje erin, en dan weer een stokje op elk stokje, 1, 2, Drie, vier, vijf, zes, zeven. En we hadden er een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. En dan gaan we. Hier weer uh, 1, 2, 3 steken overslaan, en in de vierde zetten we weer een stokje, en dan gaan we nu naar de zes stokjes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. nu hebben we 6 stokjes en dan steken we nog een stokje in de opening en dan drie lossen en dan weer een stokje en dan weer op elk stokje een stokje en zo doen we deze chevron dus met 6 uh, stokjes en een stokje hier in het midden dus 1 2 3 4 5 6 en een stokje in het midden en hieronder sla je er weer 3 over en dan zie ik je weer bij de volgende toer en we zijn weer geëindigd bij je uh, toer 4 nu gaan we naar uh, toer 5 en uh, ik zal even laten zien hoe het voorbeeldje is we zijn nu dus bij uh, toer deze moet je hier moet je niet naar kijken naar deze toer want die wordt straks omgedraaid en dan en dan ga je eigenlijk die die vullen dus we zijn nu nu bij 1 2 3 en dan begint toer 4 en we gaan nu naar de vijfde toer en die is anders hoor dan uh, want nu gaan we die chevron vullen dus we gaan nu wel even het laatste stokje doen en 3 losse omhoog en met die toer 6 gaan we dus die chevron zeg maar hier zoals het hier staat vullen en je begint hem te vullen, even deze weg, dan kan je het goed zien met twee vaste en dan een half stokje twee halve stokjes dan een gewoon stokje en dan ga je naar twee dubbele en dan ga je naar een triangel stokje nou. dus we hebben drie lossen gedaan, oh nee dan moeten we natuurlijk nog maar één lossen want we gaan nu van de bovenkant uit naar het punt werken kijk we gaan van de bovenkant naar de beneden punt werken dus we moeten nog maar één lossen dan pakken we hier een vaste, insteken, doorhalen en een vaste. En dan moeten we hier op die driehoek uitzien te komen. En die twee daarvoor zijn dubbele stokjes en dit zijn weer twee of één gewone stokje en dit zijn twee halve stokjes. Dus we pakken nu de draad om, insteken. En een halve en nog een keer draad om, insteken. En een half stokje. Nu pakken we één gewoon stokje. En dan pakken we twee dubbele stokjes, dus twee keer de draad omsteek, euh, om de naald. En dan dus door twee, door twee, en nog een keer door twee. Dan gaan we nog een keer twee keer de draad om de naald insteken. Door twee, door twee, door twee. En de driehoek, ja, ik noem hem zo omdat we nu door drie keer de draad moeten omslaan. Insteken, doorhalen. Door twee, door twee door 2 en ik kijk even hoe hoog hij genoeg is, dus we pakken hem gewoon meteen door, dus de driehoek pakken we de laatste drie maar we gaan hem daar ook nog een keer oefenen, kijk en dan heb je zoals hier die bovenkant is, heb je die chevron zeg maar uh, recht gemaakt zodat je straks dit patroon, oh, dit is patroon A, dit is patroon C, straks kan je patroon C hier weer op vastzetten of meteen door uh, haken ja kijk zo kan je het nog beter zien maar we gaan gewoon verder nu gaan we dus weer terug uit de punten in dus we pakken nu een uh, twee dubbele stokjes 2 2 2 en nog een dubbel stokje en nu pakken we een gewoon stokje en dan pakken we twee halve stokjes en die sta je meteen door drie en dan pakken we twee vaste en dan zijn we weer omhoog aan het werken maar dan blijft dit gewoon recht Dan gaan we hier een vaste inzetten in die opening. En nog een vaste. En dan pakken we nu weer een halve vaste. En dan gaan we even kijken hoe dat het is. Hier, hier is dus die driehoek. Dan gaan we twee dubbele stokjes. één gewoon stokje, twee halve. En dit is een vaste. Dus pakken we nog een vaste dan gaan we twee halve stokjes 1, 2, dan een gewone, sorry 1 gewone, dan twee dubbele dus twee keer de draad om En in het midden komen we, en dan pakken we een triangel, en dan pakken we drie keer de draad om: 1, 2, en ik doe de laatste drie lussen in één keer erdoor, anders kom ik te hoog uit. En nu pak ik weer twee dubbele. gewoon stokje, twee halve stokjes dus één, twee en dan ga ik nu twee vaste en dan twee halve vaste, 1 twee. Je moet meteen zo. En dan komt het punt van, ja, hoe doe je dit hier? Nou, dan deze draad kan je en/of je pakt patroon C hiervoor. Dus dat je patroon C begint, die is al uitgelegd hier op de site. En dan kan je hier dus, oh, ik ben nog niet op het eind, maar dat maakt niet uit, want je, dit is het uh, principe van het uh, patroon. En dan haak je. Uh, dus 3 omhoog en dan kan je gewoon verder met patroon C, met je vest wil je deze onderkant, deze onderkant, deze onderkant dan begin je weer aan een punt en je begint weer met dit deze uitleg dus dat is twee uh, vaste twee halve stokjes één gewoon stokje twee dubbele stokjes en een driehoek, maar dan moet je wel je werk omdraaien en dan begin je hier aan deze punt dit was weer iedereen kan haken ik hoop dat je je abonneert want er komen nog meer delen van dit jasje en ik zou zeggen heel veel succes abonneer op de knop op mijn foto en graag duim omhoog zodat uh, ja dat uh, vind ik ook leuk om uh, om positieve reacties te krijgen maar uh, ja je kan me ook altijd mailen als je vragen hebt en als je abonnee bent en dankjewel voor het kijken